Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 29 oktober. Heb jezelf lief, zodat je je naaste lief kunt hebben. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Marcus 12, vers 31. Heb uw naaste lief als uzelf. Het is moeilijk om van het leven te genieten als je niet van jezelf houdt. Mensen die niet geleerd hebben hoe zij met zichzelf kunnen omgaan of zichzelf te accepteren wie ze zijn, hebben vaak meer moeite met het accepteren en het omgaan met anderen. Persoonlijk heb ik jarenlang veel moeite gehad om goed om te gaan met mensen, Totdat ik eindelijk door het woord van God ging begrijpen dat mijn moeite met andere mensen geworteld was in de moeite die ik met mezelf had. Ik hield niet van mezelf. De Bijbel zegt dat een goede boom goede vruchten draagt en een rotte boom rotte vruchten. Op dezelfde wijze komen de vruchten van ons leven voort uit de wortels binnenin ons. Als je geworteld bent in schaamte, schuld, minderwaardigheid, afwijzing, gebrek aan liefde en acceptatie, dan zal de vrucht in je relaties hieronder lijden. Maar als je ten diepste Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou gaat beseffen, begin je jezelf en anderen te accepteren en dan zullen uiteindelijk deze nieuwe wortels goede vruchten produceren en zullen je relaties opbloeien. Waar zijn jouw wortels geplant? Onderzoek vandaag je hart en bid dat God je stevig in de grond van zijn liefde wil planten zodat je jezelf oprecht kunt liefhebben en vervolgens ook je naaste. Verzeker jezelf ervan dat je in hem geworteld bent. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik wil geworteld zijn in uw liefde voor mij. Zonder uw liefde kan ik mijzelf of mijn naaste niet liefhebben. Dus ik ontvang het vandaag.